Goedemorgen! Het is vandaag, zaterdag. We zijn met uh. allemaal spulletjes onderweg. We komen net terug van de sportschool. Gisteren had ik al heel veel dingen ingeladen van... En blondie, blondie staat al. Want vandaag is de verhuisdag. Het om het rondje van blondie schoon te maken. Oeps. Deze dus moest nog even terug. En dan leg ik gelijk al deze spullen even daar neer. En dan kan mama ondertussen met warm water. rondjes schoonmaken, maar warm water. Is haar warm water? Dat vind ik wel heel cool. We zijn over vier minuten op Zordon. En het is eigenlijk best wel heel erg snel. Het zit hier. Als je dadelijk naar rechts kijkt, dan zit het daar. Oeh. En dan gaan we even bespreken. En dan vanmiddag gaan we Ivy ook overzetten en de rest van onze spullen. Want dit is bijna alles, maar nog niet helemaal. Dus ik ben benieuwd. Zo, moeders en ik hebben het erop zitten. Ik vind het weer een hele nieuwe ervaring en weer heel veel nieuwe mensen. Er zijn wel nou heel weinig mensen, er zijn nu maar 19 klanten. Dus het is echt een soort wow. Hele nieuwe wereld. Ja, heel gaaf. Echt heel gaaf. Ah, nu naar huis. Even bijkomen alle nieuwe indrukken. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen. Ik zie er een beetje uit. Dat komt omdat ik ziek ben. Ik ben heel erg kouden. Deze kant van mijn neus. Nou, niet dat het heel erg interessant is. Maar deze kant van mijn neus zit helemaal vol. En hier doet mijn kaak ook nog pijn. Dus ik ben heel zielig. Maar we zijn onderweg naar stal toe. En dan ga ik Ivy rijden en blondie. Misieren. van half drie en mama is geen kapot. Ik heb Blondie en Ivy gereden. Ivy ging wel oké okay. en Blondie ging hartstikke goed, dus daar ben ik blij mee. En nu gaan we naar huis toe en dan zie ik jullie morgen weer. Dat wordt ook bij het leven, is zo. Vandaag is het maandag en we zijn op weg naar stal. Alleen de weg voor stal, wordt opnieuw geasfalteerd. Dan mag worden we er wel langs. Maar... We moeten achter het werkverkeer aan. We hebben nu denk ik al een kwartier op deze. Voor 400 meter. We zitten achter een van de werkverkeer op deze baan. Ja. We moeten nu nog 200 meter. Dat is het ook. We zijn er. Dat is wel fijn. Moeders vinden het wel grappig. Ik vind er niks aan. Ja. De auto zegt inmiddels, omdat we in de volle zon staan, dat 32 graden is. Dus dat is wel lekker. We doen de airco aan. Ja. Muziek. Ik ga hem even zien. Ik ga hem zo. Dus misschien kun je nu even de werkwagen laten zien. Kijk, <tossimus> Moeder heeft een jossie attack Moeder heeft een jossie attack allemaal. Ja, Enes. Ja, Hennis. Nee. Hennis. Hennis. Hennis. Hennis. Dat doen we met de 3 step. In de, auto. de dag is iets anders gelopen dan we hadden gedacht, want ik had ineens springles, dat ging heel erg goed. In het begin was het wel weer onwennig, omdat we natuurlijk daarvoor hadden gekost, twee keer en één keer niet hadden gelest. Dus dat was weer even omschakelen, maar het laatste rondje ging heel goed, helaas is die niet gefilmd. Maar we kunnen niet alles hebben. Ik heb Ivy gelogeerd, dat ging hartstikke goed. Het maakt wel een beetje spanning omdat het nieuw is en zo. Voorbij ook. Dus dat is ook weer de volgende keer weten. En nu gaan we naar huis toe. En dan zie ik jullie morgen weer. Vandaag heb ik iets nieuws een training. Geen wat inhoud. Volgens mij gaan we op een berg heen rennen en, zo. en Het is donderdag, 9 uur. Goedemorgen. Dond is echt ook Goedemorgen. morgen. De auto, moeder stikt even. En ik ben echt verbrand op mijn gezicht. Oeps. Maar we hebben gekrast. Nou, het was, het was, het was men training en ik heb tussendoor wat sprinkeltjes gemaakt. En het ging eigenlijk heel, nou, het, ging eigenlijk, het, het ging heel erg goed. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, ik vond het gaaf weer een keer iets anders. Ik denk uh, dat ik hier een soort, op de archeven werd een soort tressuurgekki gemaakt en hier word ik een. Uh, cross gek hier gemaakt, dus misschien dan zie je nu binnenkort al een crosswedstrijd of ga ik ineens uh, grote uh, cross, uh, weet ik veel, wat allemaal doen. Ik vond het voor je wel heel erg gaaf. We gaan nu naar de horst door want we mogen een zoutblok ophangen, dus mijn blondie had nog een zoutblok uh, voor ijver moeten we nog even eentje halen. En ik heb voor mijn laarzen weer een nieuw spul nodig om schoon te maken, en misschien hangt er nog iets van leuke kleding, dus daarvoor gaan we even kijken. Wat zou ik mee zou ploppen gaan dikken? Lekker? Ja, als je een klein beetje neemt. Dan wel, maar dat was te veel niet. Kijk eens naar binnen. Carrots. Oh, hiervoor gemaakt alle buiten. Oh my god. Kijk, een carrot. Je kunt een klein lichter. Yes. Ik heb bonnie. Daar, daar, kijk. Mister Mr. Carrot. Ja. Right. Ik heb Ivy genogeerd. dat hebben jullie gezien. En een paar hebben ze op de gehad. Superfijn dat ze nu weer op de wijk kunnen. Heel erg blij mee. Met Ivy gelongeren ging ook hartstikke goed. Dat is helemaal top. We zijn nu thuis. Oh, nu als ik hoest, dan doe ik mijn beetje pijn, want ik heb getraind. En dat is niet zo fijn. Dat is een beetje naar. Maar, morgen gaan we naar de aquatraining. En dan is het alweer de laatste dag van de week. goedemorgen. Moeders en ik zijn weer op stal. We hadden wat weggewerkzaamheden. Die staan daar. Oh, dat kan je niet zien. oh wel. Nee, dat zien we niet. Want de vrachtwagen stond stil en die ging niet meer verder. Dus uh, er heeft een tijdje gestaan, politie gebeld. En uiteindelijk uh, weggegaan, omgedraaid, Via een andere route gegaan. Maar ze staan nu even lekker op de... wij. En dan gaan we zo... Uh, wat wil je niet Ja, door wat? Door de visio.